Hallo, ik ben Ingeborg Kerthees van Practoraat Mediawijsheid en deze tutorial gaat over WhereBe, dat vroeger Apear in heette. Als je dat als de eerste keer, voor de eerste keer opkomt bij WhereBe, dan is het eerste wat je eigenlijk moet doen is inloggen. Dat is een verschil met zoals Apear in vroeger was, uh, want daar hoefde je in eerste instantie niet eens in te loggen, maar als je een conference call wil openen, moet je dat wel eventjes doen. 04885. En dan zie je eigenlijk meteen wat voor soorten abonnementen er zijn. Ik hou het gewoon bij het gratis account, dat is Forever Free, zeggen ze. En daar hebben ze zich tot nu toe keurig aan gehouden. En je ziet al dat ik hier één kamer heb, en dat is ook meteen het maximum. Ik kan met een gratis account kan ik één kamer hebben, maar die kan ik wel behouden. Dus deze naam die kan ik gewoon behouden en deze elke keer weer gebruiken. En ik kan maximaal met vier mensen een conference call gaan houden. Dus dat is de beperking die hierin zit. Zodra ik hem aanklik, zie je mij vervolgens in beeld verschijnen. En je ziet hier ook hoe, wat ik kan doen om... Uh, Mensen uit te nodigen voor die conference call. Je kan dus eigenlijk gewoon deze link kopiëren en eventjes in een mailtje plakken of uh, iets in de geest. Uh, voor de mensen die een app hebben op de telefoon, hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen: van je moet naar de naam van de kamer gaan, dat het Practoraat Media Wijsheid. Hi, uh, ik heb Renske ook uitgenodigd, die zal er zo ook bij komen. Ik hoop dat ze, dat ze het nu ook. Inlopen. Ik denk nu. Kan jij misschien even naar toe lopen Marloes, want volgens mij zit jou in de hoek. Ja, ja. ik zal eens even naar de kijkeren. Kijk dit even bewijst ook meteen dat Marloes heeft dus de app geïnstalleerd op haar telefoon. Je mag, erin. Ja, je, mag en, je mag erin. En dat betekent dus dat je lekker mobiel bent. Ik doe het vanaf de computer en er komt zo nog een derde collega bij. Daar is oh. Hallo. Hallo. Um, nou, je ziet eigenlijk dat het heel erg simpel uh, te doen is. En ik laat meteen nog even wat extra opties zien, want er zijn wat dingetjes vernieuwd. Dit programma heette vroeger Appear In, uh, maar tegenwoordig heet het Whereby. En er zitten nu wat extra opties in, waaronder Share Screen. Dus ik kan, uh, als ik hierop klik, kan ik uh, mijn eigen scherm uh, delen. Ik kan mijn volledige scherm delen of alleen een, uh, een venstertje of alleen een tabblad van uh, eventueel een browser waar ik in zit. En op het moment dat ik dat doe, dan zien jullie dus nu mijn extra scherm. En dan kan ik uh, vervolgens uh, uh, hier extra dingetjes laten zien. Dus ik zou bij wijze van spreken hier even uit kunnen gaan. En dan zien jullie nu mijn scherm. Ik ga het delen weer even stoppen. En weer even terug naar de pure in. Um, ook, wat we wel eerder gemerkt hebben, dat is als je samen in één ruimte zit of dat het dus wel eens lastig is, je kan hier wat uh, je microfoon even wel uitzetten, uh, tijdelijk je camera openzetten, of uh, uitzetten, sorry, en we kunnen een chatfunctie uh, gaan starten. Dus ik zeg eventjes, welkom, ja, welkom, Renske. Ah. <laughs> dus jullie kunnen, dus ook dat is uh, mogelijk tegenwoordig, dat is nieuw, dus misschien willen jullie uh, Hé, hey, kijk, wat terugschrijven, top. <lacht> ah, helemaal goed. Um, hier wil ik het dus bij laten, want um, ja, meer heb ik hier eigenlijk niet over te vertellen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus uh, dan ga ik gedag uh, zwaaien. En dan ga ik uh, de ruimte verlaten. Doei, doei, tot vanmiddag. <lacht> Oké, okay, nou, zo simpel is het dus eigenlijk. Ik zal de chat ook even uh, uitzetten. En uh, zo simpel is het dus ook om mensen uit te nodigen die je graag uitgenodigd wil hebben. Dus alleen maar een linkje sturen naar eventjes uh, een, uh, een appje of uh, in Teams of waar dan ook. En uh, zij hoeven niet eens in te loggen. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier met wherebe.com